Leuk dat je kijkt naar de allereerste video waarin ik het ga hebben over je conditie. En dan bedoel ik niet per definitie je eigen conditie waar je zelf aan kan werken, maar dan bedoel ik echt de conditie van je bedrijf. Is jouw bedrijf gezond en fit en ben jij klaar voor de toekomst? En ben jij voorbereid op onverwachte situaties, zoals bijvoorbeeld de coronacrisis waarin we nog voor een heel deel zitten? Want een gezond en sterk bedrijf is flexibeler en wendbaar. Maar hoe werk je aan een gezonde conditie van je bedrijf? Is dat ingewikkeld? Is dat lastig? Nee, dat is het niet. Maar je moet het wel doen. En dat betekent dat je dat eigenlijk jaarlijks moet doen. Vanaf september ga ik je meenemen in deze hele cursus hoe krijg ik mijn conditie van het bedrijf beter en gezonder. We gaan dat doen aan de hand van een zes stappen model, die je hier op het scherm ziet. Elke stap ga ik in een korte instructievideo aan je uitleggen en daarnaast krijg je een downloadable template waarmee je direct aan de slag kan in je eigen bedrijf. Vind je het leuk om mee te doen? Nou, zorg dat je in de conditie bent, zorg dat je werkt aan je conditie, dat je fit bent en sterk, zodat wij in september kunnen beginnen met deze workout die Content Place gratis gaat aanbieden aan jou. Schrijf je vast in, zodat we met elkaar in september aan de slag kunnen.